Ja, toch, boys, jullie hebben gezien aan de titelin. Deze Choppy haat me, man. Waarom? Waarom? Waarom, Ayman? Waarom haat hij me? Waarom? Waarom haat je me? Omdat hij. Ik weet hij? kiet hij is een k. is een k. Hij heeft een mijn hoofd. Ik zoom bij het editen, man. Voor de mensen, we gaan niet te veel praten. We gaan naar deze, naar deze intro, want je ziet mijn hoofd, man. Kijk mijn ogen, man. Ik ben parra in mijn hoofd. Deze man. heeft grote problemen met me, hè? Ja? Zammel, jij gaat het zien! toch boys jullie hebben gezien aan de intro, ik werd een beetje para para para, ook Iman. voor de mensen, ik ben nog met Robin, essena Robin. Mooi boys, ik ga het even kort en krachtig houden. Ik ging zondag bij een guy reageren onder zijn video van hey, je maakt ja, een goede video, je kanaal ziet er goed uit en jij hebt een abonnee gewoon verdiend. Jullie weten toch, allemaal kijkers weten, we zijn op gunnings deze dagen, snap je? Als ik jou gun, wordt stop, want dan maak gun. Maar die kind, deed een beetje moeilijk. Hij zei ik deed promotie. Ik vraag. Hey. Ja, ik vraag toch gewoon van: heb jij tips voor mij? Want ik zeg uh, een tip voor je gebruik een Edit programma. Een tip voor je. Gebruik een thumbnail. Dan gaan mensen op je video klikken. Opeens, deze choppy zegt dat ik een oplichter ben. Hij alGra. <lacht> Alkha, wat oplichter. Wat oplichter. Ja, yeah. yeah. jij, jij hebt oplichter. mij gezocht man. Hè? Daarna, wat gebeurt er? Hij gaat naar Robin en hij zegt, uh, tegen, dus hij zegt tegen mij. Onder, onder die uh, comment zegt hij, jij kopt abonnees. Ah oh, hoe wat koopt abonnees? Ik op, jij... Kijk kijk ik luister aan ben, hè. en dan Robin kijk dus hij zegt dat ik knip abonnees kom. Maar die man wat gebeurt er? Jongens, dit zijn dit youtube Dit zijn YouTube-kanaal. Zijn YouTube-kanaal is gewoon weg. Want hij weet, ik ga een video over hem maken. Maar als ik niet abonnees heb, waarom ga je dan alles verwijderen? Want je weet, ik heb echte kijkers. Want jij kan dat niet accepteren, want je bent gewoon één fucking misgunner kahba, jij Ja, je kan het gewoon niet tegen. Ja, jij zit gewoon YouTuber van Belgica Onvers. hij ja, maakt doeko dat jou. Jij gunt het niet, ja? Hè? Hè? waarom? Oh, je bent gewoon je met je kak. Hey, ik moet pleuren met voet, er is niet schelden met ziektes man, dat hij ziektes voor poesjes man Dan ga ik op mijn manier schelden, mokro manier, snap je? Dit is mokro manier, dit is ass! <tient _> as <tient> <He? tient _> <tient> <tient> boys, we gaan door! Hij heeft nog <tient> een paar bij <weinig>, hij uh heeft. Ayman, ayopik! Oké okay, boys, sorry, je weet, ik moest even Ayman een beetje rustig houden, ik ayman zo so parat. Mooi, Hij maakte vrijdag... Nee, donderdag maakte hij een NIP-account. Bitcoin, Line Pay of zoiets. Moeien, hij maakte een NIP-account. Want ja, je ziet gewoon naar de datum. Of hij heeft die account Lanner. Moeien, je zien. Ja, deze account langer. Moeien. Als jij naar zijn abonnees gaat. Dit is zijn tweede kanaal gewoon, bro. De tweede... Zijn, t, uh, zijn echte kanaal die staat er ook gewoon tussen. Want hij is op zijn eigen geabonneerd. En dan wel voor jouw abonnee, bro. want Ik weet, je wilt dus, je, je houdt me gewoon heel in de gaten dat ik deze video over jou ga maken, bro. Maar geen probleem man. Jij hebt je hoofd al genoeg op de thumbnail gezien, bro. En jij moet sowieso. Oh, rest, bro, jij moet blij zijn dat ik jouw jou zus niet in die video op ga zetten. Oh, die kan eh? eh? ik een trost. Back man. Mooi boys, en dinsdag Robin zei tegen hem van. hey, ik adem hem nog een video over hem maken. Eh? Boys, ik ga even laten zien. En ik ga even in zijn manier nadoen. Kijk zodat hij in die video. Ja, ja, ja, ja. En ik heb de hoofd. Ja? Oké, okay. hij zegt: ik ga nu die video's uh, verwijderen, want ja, ik geef hem te veel aandacht. Ah, oh, kind Aandacht! Als ik wil, ik bombardeer jouw hele kanaal als ik dat wil. Want ik heb het allemaal bij een van je vriendjes hè, gedaan. En je weet welke hater ik bedoel, hè? want ik zeg dat je ook ja, nog bent was geabonneerd, dus je hebt de verkeerde voor je neus, hè? Want de volgende keer, bro, als ik jouw IP-adres achterkom, die kanker Hollanda, als ik daar niet sta. Wallah, ik speel met jouw voetbal door heel Rotterdam, hè? Of ik weet niet waar je komt. Dus ga me niet uithalen, want als je me uithaalt, sta ik morgenochtend voor je deur, aan Morgenochtend heb je opsporing gezocht. Wat opsporing gezocht? Ik kom op opsporing gezocht. Ik ga ontvoeren in mijn AMG. Weet je nog hey, oh, met die RS3? We hebben die RS3 2022 gaan hey boys. Hij oh heeft nog zo'n zusje gebruikt, hè? Ja, hij ge um, ja, gebruikt zijn ja. zusje voor views, man. Kom op, man. Zo zielig kan je niet zijn, man. Boys, moeien boys. Dit was een video voor hem. Want ik zweer als je nog een video over mij gaat maken, bro. Dan uh, gaan de exposes die niet beginnen, bro. En dat, dat, daar hou ik niet van. Ik ben niet zo'n persoon van Expose. Maar het moet, dan... Moet, moet dan moet het. Snap je? Dan moet het. Nou nah boys, ik bedank voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie okay. hebben kunnen lachen. Like even. Abonneer op Ayman. Abonneer op Robin. Als je niet allemaal niet liken, jullie hoeren, hoeren, hoeren, hoeren, hoeren. Hoeren moeders. Moeren. Dus ik, wil niet, ik ga niet meer schelden met ziektes, maar ik ga wel met Marokkaanse woorden schelden, zoals ja, Isa, Didemok, Zemok. Kijk niet te liken, te abonneren, check allebei hun kanalen En eeh, uh, naar Robbie, want hij heeft de thumbnail gemaakt van die lelijke kop van hem Waar mij erop staat. Je weet toch Je weet toch Dus voor mensen, we gaan niet te veel praten Deze dagen hebben we bijna 7k Binnenkort ga ik break ijzer, bifak gaan we iets kapot maken We gaan niet te veel praten Je weet toch, man Peace, out Peace, dank je. got the mojo deal, we bet like crazy